Het gaat slecht met YouTube Nederland. De weer gaat verdalen. Vloggers stoppen. Maar nu kan jij wat dan doen, somebody want tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool. Oh, weet je, Ik zit hier nu wel. Maar waarvoor doe ik dit? Sowieso. Waarom? Dit wordt weer zo'n video met 200 weergave of zo. Hey jongens, daar ben ik weer. Vandaag een Snapchat QA omdat ik lekker origineel ben. Jeeeee! Zijn kinderen hier achter kunnen hun bek niet houden. Like. Nou ja, kijk, ik zit in een hele lastige periode en... Ik ga er niet Wij, Wij zijn zoes! En we stoppen! stoppen Nooit! Nee. Fuck yeah! Ja, ik ben zwanger! Wat mijn ouders vinden van dat ik bezig ben met YouTube... Weet je. Jongens. Ik ben nu al zo'n drie jaar lang bezig met YouTube. Ups en downs. Maar mijn ouders vinden het helemaal oké okay wat ik doe. Ja. Nou kijk. Ik was vroeger een vlogger. Ik maakte dagelijks videos. oh, oh wacht jongens. We gaan even terug in, de, in, in, in, in het verleden tijdje. Ja, want we zijn weer allemaal heel lekker origineel. Hey Leon, wat vind jij het irritantste aan jezelf? En wat vind je het leukste aan jezelf? En wat, wat vind je van mij qua cijfer? Nou... Het irritantste wat ik aan mezelf vind is dat ik overal grapjes van maak. Dat in sommige situaties de grap niet goed voorkomt. En wat ik wel leuk vind aan mezelf is dat ik besta. En een cijfer. Oeh. Hmm. Wat zijn we weer lekker origineel? Ja, dan moet ik weer teruglopen. Ik ben begonnen met YouTube. Oftewel het uploaden van bestanden naar het internet. Omdat ik niks beters te doen heb. En ik word hier bekeken door allemaal fucking mensen. En het maakt me geen uit. Geen ene reden uit dat ik hier een zonnebeel op heb. Dat is de reden waarom ik ben begonnen met YouTube. Omdat ik niks beters te doen heb. Hoi. Oh. oh ja, en ik begon ergens met YouTube toen ik in mijn tweede leven was. Oké, je zegt al dat 10.000 keer dat mee. nee. Maar, oké, wanneer komt er een nieuwe serie? Nee. Nee, nee. misschien is het ook niet heel slim om hier een fucking Snapchat Q&A te doen in de speeltuin, want dit is echt gewoon de stomste plek op de aardbol omdat die gewoon allemaal mensen zijn en ja. Hi. Ja, kom goed. Nee, omdat ik vet ons nieuw ben. Maar goed, uh, ja. Oh, waarom kijken allemaal mensen me aan? Ik vind het zo beschamend. Maar ik, ik heb geen schaamte toch? Nee, nee, ja. Jeetje, Leanne, dat kan echt niet langer. Waarom niet? Heel erg veel Van Melanie in je haar? Nee. Oh, dus als ik dat in de thumbnail zet, dan. Ja, dat ja, precies! Nou, dan, dan ga ik maar snel naar mijn computer toe.